De vorige video. voor de oplettende kijker die heeft gezien dat mijn YouTube kanaal nu Rollegooster heet. Laat in de reacties achter of je het een leuke naam vinden of dat ik gewoon mijn oude naam moet doen. Uh, en alles gewoon weer terug moet doen. gaan nu terug naar de video. Kun je kijken naar het tweede deel van Europa Park? We gaan. Nu naar de Bluefire en ik ga het filmen, als het mag. Dus dan zien jullie misschien of misschien niet een onderwijs van Bluefire. Op camera's zie je het niet heel goed, maar al die gekke vlekken die horen er niet op te zitten. Maar mijn camera die glitste me door. Wow. Nou, dat ging niet. Oh. En naar de Blue Fire Dome. Wauw, oh hier de lancering. Daar kan je helemaal dichtbij staan. Rond die? Jezus. We kunnen niet kiezen waar we zitten. Dus sorry voor het beeld. Ik denk dat dit ervoor zit, maar dat maakt niet uit. Zo. Dat mijn grote camera. Vandaag zijn we bij vloek Tekassandra. Zo. Nou, ze zitten dicht. Het is ook in het Griekse thema's Deze hele kamer gaat draaien. Je snap je wat ik bedoel? Het lijkt te... oh, dat je ook je kop zit. Oh, daar gaat hij. Ik wil echt niet die slang om mijn anus voelen. Ik wil we'll het checkje. Daar zitten we op Wodan. Zo ja. meteen dus gecontroleerd. Ja. We werden er meteen gecontroleerd. Je handen wel zo he? Nee, anders speelt hij je handen. Daar gaan we! beneden en dan. Hebben we gewonnen? Ja. De wc's zijn leeg, maar kijk. Wat zie ik? Wat zie ik? grappig. Schattig. Ja. Yeah. Even naar beneden. No <laughs>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 Oh, lekker storing dan. Happetee, storing! Kijk, die gaat daar stilstaan boven. Story? Ja, maar krijg wij dan een bochtje? Ja, dat is een hele harde knal, maar niet heel hard. Wat? Ja, dat was wel mee. Goed vasthouden, Pat. Even vasthouden. Ah, even vasthouden. Ja. Ja, goed. Ja, dat goed. Maar goed, mogen we hier dan gewoon uitstappen? He, he. Ja, die optaak moet wel bewegen, gelukkig. Kijk, hun stonden daar ook stil, als je het niet ziet. Kijk, we staan op elk blok moment stil. Ja, god. Die hoort nog wel. Nee, joh. Ik vind het giftig gevoel zo stijl, stil staan. Je ook niet veel. Nou, je ziet dat. Uh... Oh! Oh. Kijk daar achter je. Zitten die ver van ons. Kijk, zilverstar. Zo lijkt hij niet zo hoog, maar dit is hij wel. Okay. Oh, dat gaat zo nat worden. Oh, dat gaat zo nat worden. Nee, ik... ja, ja, ja. Oh god, oh god, oh god. Ja! Yeah! Oh nee! Oh nee, nee! nee, nee! nee! nee, nee! oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, echt oh, Nou ik oh, wel oh, Probeer oh, als ze achter jou droog zijn, hè? Oh ja, Jij rook... jouw plek oh, kijkt, daar! Kijk, daar ook storing, hoppatee, leuk! Die mensen zijn nog steeds gevallen, dat ken al. We zijn hier bij het Foodlooprestaurant en uh, het weg, je moet hier gewoon bestellen. En dan komt het via een afbaan naar beneden. Net als daar bij Looping. Komt Komt er een? Ik is er ook. Lebag. Ik kan niet een Ja? We we zo snel omhoog. Ja. Nou, we zitten op de matten van blitz. Maar door de regen was er even een storing of zo, weet ik veel. We gaan. Dat is een Ja. Nee, kijk op het altijd leuk, hè? Dat is Nee, kijk dat begin! Oh god, oh god! Oh god! zonder oh regen. Oh, oh, oh nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Hij ruimt ook gewoon niet, hè? Nee, ruimt niet. Oh god, hier meteen dit. oei. oei. Oeh. <laughs> Jesus. Oeh. Ah. Het ruimt ook niet. Zo. Zo! Zo. Exactly. Dit was mooi. al. Ah, Ik kan het niet Waar is dat? Voordat de attractie begint, wil ik nog even zeggen dat je op die blauwe tuin moet klikken. Want dan komen er meer van dit soort video's. En vergeet niet te abonneren. En dan geniet van de laatste attractie die we gaan doen. Deze trip. Nou, lekker drinken. Video was misschien het de tweede deel van de video misschien wat minder lang, maar um, ik weet nog niet of ik hem gaat eindigen. Want we gaan nog ergens eten bij uh, Colosseo in de buurt, um, en dan als daar een show komt of zo, dan filmen kunnen, dan Ga ik even misschien het eten of zo laten filmen. Ik weet het niet, maar stel het is niet zo, dan zeg ik vanuit hier tot de volgende video vanuit een ander pretpark, Heel misschien of of als dat niet is, is wel een pak. Dus dan gaan we nu door naar het eten of niet. Ik weet het niet. 3, 2, 1.